Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag wil ik jullie gaan laten zien hoe je voor het energieverbruik een prijs kan gaan berekenen. En voor deze flow heb je twee nummervariabelen nodig. Dus die kan je alvast aan gaan maken. Dat kan je doen door in de Homey app naar het tabblad meer te gaan en vervolgens ga je naar logica. Als je dan op het plusje rechtsboven in de hoek tikt, dan kan je een variabele aanmaken. En voeg dan uh, twee nummervariabelen toe. De eerste variabele daar vul je bij de waarde vul je het, uh, de prijs in die jouw energieleverancier rekent voor uh, 1 kilowattuur. Uh, dat zal ongeveer uh, liggen tussen de 0,20 en de 0,25 cent. Maar dat moet je eventjes uh, opzoeken. Ik uh, gebruik in dit voorbeeld uh, 0,23 cent. En uh, als je die uh, variabelen gemaakt hebt, dan maak je er nog eentje aan, ook weer een nummervariabelen. Alleen daar vul je bij de waarde 0 in en dan sla je hem op. Uh, we vullen 0 in omdat hij hem anders niet kan opslaan. En die uh, variabelen die gaat straks toch veranderen, omdat we daar de prijs in gaan zetten. Als je dat gedaan hebt, dan uh, kunnen we verder in de flow editor. Dus uh, laten we er snel heen gaan. Oké. Okay. We zijn nu in de flow editor en ik ga de flow erbij pakken, die ik alvast voorbereid had. En dat is deze flow. We zien hier in de zien kolom een tijdkaart staan en daar staat een tijd in van 23 uur 59. Dus hij zal elke dag om 23 uur 59 de prijs gaan berekenen en mijn berichtje gaan sturen. Gaan we door naar de dan-kolom. En in de dan-kolom zie je drie kaarten. De eerste kaart is een, een logica kaart, bereken memorieke variabelen. Met deze kaart gaan we de prijs berekenen. In de tweede kaart zie je weer een bereken memorieke variabelen kaart. Alleen hier gaan we de prijs afronden. Nou, we ronden de prijs af omdat in de eerste kaart waar we de prijs gaan berekenen, daar krijg je uh, meerdere cijfers achter de comma, dat is natuurlijk voor een prijs niet echt handig en Homey vindt het ook niet zo prettig, dus we gaan het netjes afronden. En in de laatste en derde kaart, daar uh, zie je een mobiele kaart en daarmee gaan we een versturen. Oké, okay, laten we naar de eerste kaart uh, gaan kijken. En dan zie je hier bij uh, Search, zie je net op prijs staan. Dat kan ik eventjes weghalen, want het is waarschijnlijk niet voor jou leeg, dus ik haal het nu eventjes weg. Wil je het doen? Nee. Hier uh, staan alle tags die je gemaakt hebt, wat een, een numeriek variabele is. Zoek dan eventjes de tag op uh, die jij wilt gebruiken om uh, de nette prijs uh, neer te zetten. Ik gebruik daar netto prijs uh, voor. En dan gaan we door naar het tekstvak. In de tekstvak gaan we de, een berekening zetten en dat is de volgende berekening. Je begint met twee keer een accolade openen, vervolgens voeg je de tekst toe om van de, je energiemeter die het eh, nette gebruik eh, aangeeft. Gevolgd door een sterretje en dan de tek eh, energieprijs en dan sluit je af de twee accolades sluiten. Mocht je nog niet weten hoe je die tekst hier invoegt, kijk dan even op het YouTube kanaal. Daar vind je een video hoe je dat kan doen. Dus weet je dan nog niet en heb je die video nog niet gezien, doe dat dan eventjes. Dan gaan wij ondertussen vast verder met het maken van deze flow. En die hoeft in deze kaart niet aan. Dus die zet ik uit. En dan gaan we door naar de volgende kaart. En dat is de kaart waar we dan mee gaan afronden. Hier ja, Oké, okay. we hebben hier uh, de kaart waar we mee kunnen afronden. Bij Search vul je weer de nette prijs tag in, omdat daar de berekende prijs in staat. En die willen we natuurlijk gaan afronden. Bij Tekst begin je met twee akkoorden openen. En vervolgens tik je de tekst round met een kleine R gevolgd door een haakje open. Dan voeg je uh, de tag netto prijs toe. En daarachter zet je comma 2. Dan sluit je hem af met een, uh, een haakje en twee accolades sluiten. Je zal die uh, netjes uh, de nette prijs met twee. Uh, cijfers achter de komma uh, weer gaan geven op deze kaart uh, zetten we wel een delay en ik heb een delay van 2 seconden uh, hier opgezet zodat die eerst uh, rustig de prijs kan gaan berekenen en dat die uh, na 2 seconden dan ook de prijs kan gaan afronden dan gaan we door met de laatste kaart en dat is de mobiele kaart En in de mobielkaart daar vul je in het eerste vakje dan selecteer je de gebruiker die het berichtje moet krijgen. En bij het tekstvak kan je alle tekst neerzetten die je zelf wil. Voeg alleen de tag netto prijs toe. Dan uh, zal Homey netjes uh, de prijs uh, in jouw berichtje weergeven. En op deze kaart. Uh, vullen we ook een delay en ik heb 4 seconden ingevuld, zou even ook drie kunnen maar nou, vier vond ik wel uh, netjes zo uh, maak je dus een, uh, een flow om de energieprijs uh, te berekenen mocht je dit nou een, uh, een leuke video vinden doe dan even een blauw linkje omhoog mocht je een vraag hebben laat ze even hier achter ons in de reacties ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan eventjes en vergeet dan ook niet het belletje aan te Klikken. Dan krijg je elke keer een berichtje als ik weer een nieuwe video post en dan mis je geen enkele video. Ik uh, zie jullie graag weer bij een nieuwe video.